Hallo en welkom bij Pauls Model Train Stuff. Vandaag in Roco 45314. Dit is een uh, uh, NS eerste klas. Is het nou een ICL of een ICK? Dit is een ICK, tijdelijk materieel NS. Uh, geschikt om 140 km per uur te rijden. Het zijn aangepaste Duitse banen. Uh, treinstellen die ze ten tijde van materieeltekort in NS-kleuren hebben geverfd. In, uh, uh, in de Duitse banensamenstelling was elke raam één coupé en bij de NS hebben ze een aantal coupés samengevoegd, waardoor de coupés en de ramen niet meer gelijk zouden moeten lopen. En wat mij opvalt bij deze Roco is dat ze wel gelijk lopen. Eigenlijk zou, om, eh, om meer beenruimte te maken heeft de NS besloten om eigenlijk anderhalve, uh, um, eigenlijk twee ruimtes samen te voegen, sorry drie ruimtes samen te voegen en daar twee uh, stoelen van te maken. Ik geloof zelfs dat er maar twee of drie naast elkaar zitten. En in dit geval heeft Roco ervoor besloten om de, cabines de coupé's gelijk te houden met de ramen en alleen maar de stoelen rood te maken. Dat is uh, toch een beetje een, uh, een misser. Uh, maar ze zijn naar mijn weten de enige die dit model überhaupt uitgebracht heeft. Um, misschien dat er binnenkort nog een, uh, een andere komt. Uh, misschien dat ik, het er, uh, dat ik een uh, maker ervan mis. Uh, toch als je niet uh, specifiek naar het uh, interieur, kijk maar alleen maar naar de buitenkant, dan vind ik dit een mooi model het heeft die typische bolling op de voor- en achterkant en uh, die uh, iets wat vervelende deurtjes die net te smal waren en uh, moeilijk open te krijgen ik heb hier de onderdelen nog niet op gemonteerd, de vorige eigenaar heeft er wel uh, deze al op gezet, maar ook maar aan één kant Roco levert ook altijd met hun altijd, met alle modellen die ik van Roco heb, van de wagons, passagierwagons krijg ik er uh, dit bij de bedoeling hiervan is dat uh, die je die gebruikt voor als je binnenverlichting wil, dus voor de stroompickup je kunt namelijk voorzichtig het wiel eraf halen dan zie je dat er hier al platen zitten voor de stroompick-up van de wielen. En die gaan naar deze pinnen hier. Maar die gaan verder nergens heen. En aan de binnenkant van het model, als je die openmaakt door, als ik me goed herinner, het dak te verschuiven. Dan kun je deze pinnen erin plaatsen, zodat de, die pinnen hierop uitkomen. En hier aan de bovenkant... Uh, je stroom hebt um, nee ik zei het verkeerd dat het dak was, hier zit een rand waarmee je hem open kan maken nou ik heb het al een keer eerder gedaan ik was er eigenlijk niet op plan bij deze ik heb er geen enkele nood voor, noodzaak voor op dit moment, Zo, sorry jongens zover gaan we niet, uh, deze moet altijd twee keer klikken Zo. Deze hebben hoofdzakelijk misschien wel enkel gereden tussen Venlo en Den Haag. Uh, de lijn die op dit moment gereden wordt door de uh, deels door het, de Venlo-Amsterdam-treinen, uh, uh, wat gewoon uh, de verlengde uh, dubbeldekkers zijn, de VRM's, en deels door de uh, de lijn die gaat over de hoge snelheidslijn. Vroeger reden deze dingen door Dordrecht heen. En natuurlijk bovenlangs door Delft heen. Met hun ongelooflijk piepende wielen. Nu uh, met de andere, het uh, rijden in feite jaren 70. Uh, reizigerstreinen uh, die ze hebben... ...de beste hebben ze van gepakt en hebben ze gezegd... ...deze kunnen wel 160 km per uur. Samen met de Traxlok. En die razen dan uh, een klein stukje tussen Breda en Rotterdam over de hoge lijn. Alleen dat Breda, sorry, Dordrecht overslaan is een ontzettende uh, win geweest in uh, reistijd. Ik geloof dat deze nog wel ergens op een rangeerterrein staan. Misschien op, uh, op Watergraafsmeer. En ik uh, ga hem nog eventjes uh, rustig op de baan uh, zetten. Uh, bedankt voor het kijken en verwacht binnenkort nog een keer wat van ons.